In deze video leg ik uit hoe je de instellingen van Microsoft Teams kunt aanpassen. Ik ben hier op het instellingen scherm en in dit instellingen scherm zie je ook nog andere tabbladen. Ik heb nu op het tabblad instellingen geklikt en dit scherm heb ik gevonden door hier naast de naam van het team te klikken op de drie stippeltjes en dan te kiezen voor Team Beheren. Dat is altijd de weg naar de achterliggende informatie die je dan kan aanpassen. Je kunt dus aanpassen wie er lid zijn, je kunt kanalen aanpassen, verwijderen en toevoegen... of de naam wijzigen en bij instellingen zoals je hier ziet kun je onder andere zaken doen wat betreft machtigingen. de machtigingen. De eerste keuze die je hebt is om het thema aan te passen. Het enige wat er eigenlijk dan verandert is het plaatje wat bij je naam van je team komt te staan. Dus dat is niet zo heel erg spannend. Dan is hier een belangrijke, namelijk de lidmachtigingen en daarvoor moet je weten dat er eigenlijk uh, drie rollen zijn binnen Microsoft Teams. Je hebt eigenaren, dat ben je zelf als docent. Uh, je hebt uh, studenten uh, en die worden leden genoemd. En dan heb je nog gasten, dat zijn mensen die dan buiten je eigen organisatie ook kunnen meekijken en in de gesprekken kunnen meedoen. Je ziet dat voor de leden, dus eigenlijk voor de studenten, dat er een aantal zaken standaard aan en uit staat. Je kan bijvoorbeeld, studenten kunnen standaard geen kanalen maken, kunnen ze ook niet verwijderen, ze kunnen apps niet toevoegen, ze kunnen ook geen tabs maken en ze kunnen geen connectors maken. Dus eigenlijk zijn dat dingen die standaard uitstaan. Wil je nou wel dat ze kanalen kunnen aanmaken, dan maak daar in ieder geval goede afspraken over. Maar dan zou je dus voor kunnen kiezen om deze of zelfs allebei de bovenste aan te vinken. Wat wel mag, is dat leden hun eigen berichten kunnen verwijderen en dat ze ook hun eigen berichten kunnen bewerken. Als ze ergens een typfout hebben gemaakt bijvoorbeeld of nog iets willen toevoegen. Nou, die kan je ook nog uitvinken. Dus dan kunnen alle berichten, kunnen ze alleen maar het bericht plaatsen en dan kunnen ze ze nooit meer wijzigen of verwijderen. Voor het algemeen kanaal is er nog een extra mogelijkheid. Namelijk dat uh, je hieronder bij deze uh, keuze zegt dat alleen eigenaar, dus jij als docent... Berichten kan plaatsen in het algemene kanaal en studenten kunnen dat dan alleen maar lezen, kunnen daar ook niet op reageren. Dus dat kan handig zijn als je wilt dat mededelingen altijd op, in het algemene kanaal blijven staan, zonder dat daar verder nog allerlei ruis omheen komt te staan. Ik zet hem even weer terug naar standaardinstelling. Dat zijn de machtigingen voor leden, dus voor de studenten. Dan is er, zijn er nog eigenlijk twee opties voor gasten. Dat zijn uh, mensen die dus van buitenaf eigenlijk toegang geeft tot je Microsoft Teams. Je kunt eventueel gasten nog de mogelijkheid geven om kanalen te maken en kanalen te verwijderen. Uh, maar dat staat dus ook zoals je ziet standaard uitgevind. Meer mogelijkheden zijn er niet om gasten extra machtigingen te geven. Dan staat hier een knopje Add vermeldingen. Je kan namelijk in een gesprek. Iemand persoonlijk benaderen door een apenstaartje met zijn naam erachter te typen. Die persoon krijgt daar dan ook een melding van in bijvoorbeeld zijn activiteitenfeed of zelfs met een pop-up venstertje rechtsonder in een beeld. Dat kan ook door een apenstaartje te gebruiken en de naam van het team erachter te zetten. Dan worden eigenlijk alle mensen krijgen dan een extra melding uh, Dat hangt wel van af hoe ze zelf hun meldingen hebben ingesteld. Maar ze kunnen dan een melding krijgen dat er iets is wat hun allemaal aangaat. Datzelfde geldt ook voor het kanaal. Dus je zou ook kunnen zeggen iedereen die in dat kanaal uh, kan lezen en bijdragen. Die uh, wordt daarmee extra uh, op de hoogte gesteld of extra vermeld. Die kun je hier aanvinken. Standaard staan die uit. Dan kun je ook de leuke dingen... Uitzetten. Dus de gifs, de emojis, de stickers, die zaken kun je uitzetten door ze hier uit te vinken. Wil je dat studenten daar geen gebruik van maken, dan zit dat dus hier verstopt. En tenslotte staat onder de instelling nog de instellingen voor het klasnotitieblok, wat ingebouwd is in een klassenteam. Je ziet hier de namen van de secties in het studentnotitieblok, die kun je hier aanpassen met het potloodje. En je kunt hier ook nog extra secties toevoegen. Verder kun je hier de samenwerkingsruimte vergrendelen, zodat studenten daar niets meer in kunnen bijdragen. En in dit geval is de sectie alleen voor docenten is hier al ingeschakeld. En daar staat normaal gesproken een schuifje, zodat je dat aan kan zetten. Wat hier ook nog staat is een rechtstreekse link naar het notitieblok, die je eventueel aan anderen kan mailen, zodat ze erbij kunnen. Maar bedenk dan wel dat alleen leden van dit team daar rechten toe hebben. Dat waren in het kort de instellingen voor Microsoft Teams en die vind je dus via de stippeltjes en team beheren.